Ik ben Nico van Wijk, ik ben teamleider op het Middenwaarde College, op de afdeling VMBO's, een locatie waarin de kinderen een BBL, een KBL, een GL of een TL diploma kunnen halen. En binnen de leerweg gl hebben wij het onderwijs voor de volgende 100% gedigitaliseerd. Dus alle kinderen lopen rond met hun eigen laptop en hebben geen boeken meer, want ze vinden hun leerstof op islijn. Ik ben Randy Kijknie, een docent op het Middenwaarde College VMBO in Gorkom. En keef Engels. We kwamen op een moment aan dat de collega's zoveel materiaal zelf verzameld hadden, zelf ontwikkeld hadden, zelf bedacht hadden, geknipt en geplakt hadden, dat je kunt zeggen, nou we kunnen het eigenlijk vrij goed zelf. Daar kwam toen nog bij. De mogelijkheid om via veel content goedkoop toch aan, je, aan een leerlijn te komen. Want een leerlijn zelf ontwerpen, dat is heel moeilijk. En uh, toen bereikten we het punt dat we uh, aan tafel zaten met het team en ik de vraag heb voorgelegd: zullen wij vanaf nu alles zelf gaan maken? En dat kun je dan veel content bij gebruiken, maar docent ben jij verantwoordelijk voor jouw lessen, voor jouw leergang en je kunt veel content daarbij gebruiken. Natuurlijk een andere benadering dan wanneer je zegt: dit is de methode. En ik werk volgens deze methode. Je hebt nu materiaal, je krijgt materiaal aangeleverd, maar als docent doen we een beroep op de creativiteit en op de eigen verantwoordelijkheid door het zelf vorm te geven. Er is echt aan ons gevraagd: nou, voelen jullie bekwaam genoeg om dit in te kunnen voeren? En toen hebben wij gezegd: dat willen we graag, dat doen we, we nemen de verantwoordelijkheid op ons om, uh, om het te doen. Maar daarbij willen we wel wat vrijheid en dat kregen wij ook. Dus wij kunnen kiezen als docenten in wat voor structuur we werken, waar we wel vakbrede afspraken gemaakt van hoe gaan we het inrichten, maar dan mag je zelf je materialen invoegen, uithalen, oh. editen, veranderen, arrangeren. Dus het is echt wel uh, docent- en vakgericht. Uh, wij, wij hebben gestreefd naar een stuk eigen verantwoordelijkheid, eigen vrijheid, zelfstandigheid en binnen kaders. En dat kader is onder andere uh, is learning. Het daarmee werkt. En nu met je hele team, dan werk je allemaal voor dezelfde structuur. Ik was, uh, ik was eerst, wil ik niet zeggen sceptisch, maar ik was wel heel benieuwd naar de invoering daarvan. Wat zou ik merken aan de resultaten bijvoorbeeld van de leerlingen? Het werkgedrag, uh, de motivatie. Nou, ik moet zeggen, alles is, uh, is uh, boven mijn verwachting uitgekomen. De leerlingen gaan gewoon aan het werk, ze weten wat, moet, wat ze moeten doen. Ik heb voldoende controle om ook daadwerkelijk in zicht te houden waar ze mee bezig zijn en de leerresultaten. En uh, die zijn gewoon heel positief. De leerdoelen worden bereikt. En ik heb mijn vrijheid daarin en de leerlingen ook gewoon het gevoel van, van plezier in het leren terug. Ja, die die voor mij zijn helemaal aan verslaafd, die vinden het de hek. Maar dat komt ook omdat ik zoveel meer, het is zo variërend wat ik hun kan bieden nu. Het is dynamisch, die, die kijken films, die gaan naar websites, dus het is dus authentieke materiaal waar naar ze kijken. En daar, daar raken ze heel gemotiveerd van. Is learning aan En, en uh, zoek mensen binnen je school of haal mensen je school in. Uh, aan, de, aan de hand van wie je samen kunt kijken van wat is, dat vinden wij nou geschikt voor ons. En dan verover je langzaam stapje voor stapje die wereld die digitaalheid En dan ontdek je dat er heel veel rijkdom te vinden is. Uh, maar laat het over aan de docenten zelf en, en pizza de begeleiding die ze daarbij nodigen. En ik zou zeggen als docent verwacht niet te veel van jezelf meteen. Het is een leerproces. Maak gewoon de keuze voor jezelf, ik ga wel of niet digitaal werken. Dat hoeft niet volledig vervangend te zijn, dat kan ook aanvullend. Maar maak dat keuze en dan langzaam breid je uit. Ik bedoel, het is gewoon niet in één keer klaar. Je moet elke keer kunnen experimenteren, nieuwe dingen invoegen, nieuwe dingen aanpassen. Gewoon vooral plezier erin hebben en langzaam gewoon je, je materiaal uitbreiden.